Dit Vlaams parlement is een van de vele in ons land. Maar weet u hoeveel parlementen we nu precies hebben in België? En hoeveel regeringen? Ons land lijkt zo complex dat zelfs onze toppolitici soms de kluts kwijt zijn. Hoe zijn we hier eigenlijk terechtgekomen? Waarom is België zo ingewikkeld? Vanuit het Vlaams parlement, dit is de Universiteit van Vlaanderen. Ik vertel u waarschijnlijk niets nieuws als ik zeg dat onze Belgische staatsstructuur bij heel wat mensen wel eens tot ontreddering leidt. Misschien loopt u zelf ook wel eens verloren in ons Belgische labyrint. Dat is alleszins het geval van onze Franse zuiderburen. Zoals blijkt uit dit kaartje dat getoond werd op het meest bekeken Franse televisiejournaal, dat van TF1. En ja, zoals u misschien ziet, ze hebben precies dan nog enkele kleine finesses van onze staatsstructuur die ze daar niet helemaal goed begrepen hebben. Of misschien is het een suggestie, een subtiele suggestie, voor ons om het misschien eens anders te gaan bekijken. Misschien moeten we de zaken letterlijk en figuurlijk eens op zijn kop zetten, out of the box denken. Dat zou ook wel eens kunnen natuurlijk. Alleszins, als u denkt dat u België begrijpt, dan heeft men het u misschien niet goed uitgelegd. Ik mag dan ook hopen dat u na dit college van mij eigenlijk nog steeds niet goed zal begrijpen hoe België nu precies in elkaar zit, want anders heb ik mijn job niet goed gedaan. Goed, laten we bij de essentie beginnen. Onze Belgische staatsstructuur is een federale staatsstructuur. België is een federale staat. Dat betekent dat wij niet één centrale overheid hebben, maar dat wij verschillende deelgebieden hebben, die elks hun eigen parlement, hun eigen regering hebben. En die voor hun deel van het grondgebied rond bevoegdheden waar zij over beschikken, aparte beslissingen kunnen nemen. Bijvoorbeeld de maximumsnelheid. Uh, buiten de bebouwde kom in het Vlaams gewest uh, is dat 70 km per uur. Maar rijd je de taalgrens over naar Wallonië of Brussel, ja, dan is dat plots 90 km per uur. Een ander voorbeeld, het Vlaams parlement heeft beslist om de opkomstplicht af te schaffen voor de lokale verkiezingen vanaf 2024, maar het Waalse en het Brusselse parlement deden dat niet. Dus als je in Brussel woont of in Wallonië, dan moet je in 2024 nog wel voor alle verkiezingen gaan stemmen. Goed, federalisme dus. Op zich eigenlijk niks bijzonders en helemaal niet uniek. Er zijn 27 federale staten vandaag in de wereld. De oudste, grootste federatie zijn de Verenigde Staten. De naam zegt het zelf al, het zijn staten die verenigd worden. Die bestaat sinds 1776. De jongste federatie dat is dan weer Nepal. Sinds 2015 is dat ook een federale staat. En dan zijn er dus nog 24 andere federale landen over heel de wereld, over verschillende continenten, bijvoorbeeld Canada, Argentinië, Indië, Nigeria, Australië, Zwitserland of Duitsland. De meeste andere staten in de wereld zijn unitaire staten, waar er dus maar één centrale overheid is met één parlement en één regering. Wij waren ooit ook zo'n unitaire staat, tot ongeveer 1970, wanneer onze politici begonnen zijn met onze staat om te vormen tot een federale staat via zes staatshervormingen. We hebben er al zes gekend in 1970, in 1980, in 1988, in 1993, in 2001 en in 2011. Dat was altijd wel veel bloed, zweet en tranen om tot zo'n nieuwe staatshervorming te komen. En dat was niet echt een heel vlot proces. En dus heeft soms het gevoel van ja, in België gaat dat toch echt heel moeilijk met die staatshervorming en dat vreselijk gedoe. Maar eigenlijk als je het met andere federale of federaliserende landen vergelijkt, ja, dan is zes staatshervormingen op zo'n vijftig jaar eigenlijk wel heel veel. Bijvoorbeeld In Canada proberen ze nu al decennia de grondwet te hervormen en dat lukt gewoon niet. Intussen vliegen wij erdoor. Goed, ik zei dus, federalisme is op zich niets bijzonders. Er zijn veel federale staten, maar ja, op een aantal punten is België toch een beetje een speciale federale staat. Het belangrijkste is ongetwijfeld dat de meeste andere federale staten Eén soort deelgebied hebben gecreëerd. Duitsland heeft zijn lender, Zwitserland heeft zijn kantons, Canada heeft zijn provincies en België. België heeft zijn gewesten, maar België heeft ook zijn gemeenschappen. Twee soorten deelgebieden op hetzelfde territorium. We hebben drie gewesten, het Vlaamse, het Waals- en het Brusselse gewest, die gebaseerd zijn op een grondgebied en die bijvoorbeeld bevoegd zijn voor mobiliteit, wonen en economie. Maar we hebben daarnaast ook drie gemeenschappen die gebaseerd zijn op de personen en de taal die ze spreken en die bevoegd zijn voor zaken als onderwijs, cultuur en uh, media. Waar we dan eigenlijk echt uniek in zijn, is dat die twee soorten deelgebieden bovendien elkaar ook overlappen. Zeker in Brussel valt dat op. Brussel is een eigen gewest. Dus de Brusselse regering beslist bijvoorbeeld over mobiliteit voor alle Brusselaars. Maar in Brussel zijn ook de twee grote taalgemeenschappen actief, bijvoorbeeld rond onderwijs. Je kan in Brussel naar Vlaamse of naar Franstalige scholen gaan. De Franse gemeenschap heeft bijvoorbeeld besloten om de zomervakantie op school in te korten, waardoor in Brussel ja, die zomervakantie zal verschillen naar gelang je naar een Vlaamse of een Franstalige school gaat op hetzelfde Brusselse grondgebied. Die overlap is ook een van de zaken die ons federalisme toch wel heel complex maakt. Want de Vlaamse en de Franse gemeenschap ja, die hebben ook eigen instellingen in Brussel. Hè, om eigenlijk hun bevoegdheden daar te gaan beheren. Ze zijn daar verantwoordelijk voor hun eigen instellingen. Dus je hebt een Vlaamse gemeenschapscommissie, die is verantwoordelijk voor de Vlaamse instellingen in Brussel, hè, bijvoorbeeld scholen, bibliotheken. Je hebt een Franse gemeenschapscommissie, die is dan weer verantwoordelijk voor de Franse instellingen, of de Franstalige instellingen in Brussel. En omdat er bepaalde instellingen zijn die nog tot de ene, nog tot de andere gemeenschap behoren in Brussel, is er ook zoiets als de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie, afgekort tot GGC. Tijdens de vorige staatshervorming heeft men beslist om de kinderbijslag op te splitsen. En dat heeft men bijvoorbeeld aan die GGC toevertrouwd om een eigen Brusselse kinderbijslag te gaan ontwikkelen. Goed, dus drie gewesten, drie gemeenschappen, nog één federale overheid. Drie plus drie plus één is zeven. Dus je zou denken, ja, we hebben dus zeven regeringen in ons land. Toch hebben wij maar zes regeringen. En dat komt omdat het Vlaamse gewest en de Vlaamse gemeenschap zijn samengebracht onder één regering en ook onder één parlement, dit Vlaamse parlement. In dit Vlaamse parlement worden dus bijvoorbeeld gewestdecreten gestemd over mobiliteit in het Vlaams gewest, maar ook gemeenschapsdecreten, bijvoorbeeld over het Vlaamse onderwijs, dat dus ook tot in Brussel uh, reikt. Het is ook zo dat er in dit parlement, op de 124 parlementsleden, altijd zes Brusselaars moeten zitten. Die zes Brusselaars mogen dan enkel meestemmen als het gaat over gemeenschapsbevoegdheden en niet als het gaat over gewestbevoegdheden. Daarnaast heeft ons land nog minstens vijf andere parlementen. U hoort mij zeggen minstens. Weten we dat dan niet goed? Wel, uh, ja, daar zit ook een beetje een angeltje aan. Want uh, herinneren u die gemeenschapscommissies waarover ik het net had? Wel, twee daarvan, voor redenen die ik u verder zal besparen, uh, twee daarvan die hebben ook een wetgevende bevoegdheid gekregen. En dus ja, als je het heel strikt interpreteert, als je, ja, als je wetten kan maken of, of, of wetteksten alleszins, ja, dan ben je eigenlijk ook een parlement. En dus volgens die strikte interpretatie hebben we zes regeringen, maar eigenlijk acht parlementen in ons land. In theorie is het de bedoeling in ons federaal systeem dat al die parlementen en regeringen dat die duidelijk onderscheiden en afgebakende bevoegdheden hebben, hè? zodat iedereen rustig zijn eigen ding kan doen zonder de anderen te storen. Dat is de theorie. De praktijk is een beetje anders, voor verschillende redenen. Het probleem is dat de opdeling van die bevoegdheden onder al die deelgebieden, ja, dat die niet altijd even coherent is gebeurd. Staatsinvormingen zijn altijd een akkoord tussen veel politieke partijen. Ja, de ene partij wil niet splitsen, de andere wil dat niet. Uiteindelijk splitsen we het dan half. Dus wat is het resultaat? Je komt terecht in een systeem met heel veel versnipperde bevoegdheden. Maar zelfs al zouden die bevoegdheden coherenter verdeeld zijn, ja, dan blijft België eigenlijk nog altijd wel een klein, dichtbevolkt land waar alles zeer sterk samenhangt, zeker in en rond Brussel. Dus, resultaat, je mag veel bevoegdheden opsplitsen, maar vaak zal je dan toch nog altijd moeten samenwerken en soms zelfs samen beslissen, ondanks alles. Neem nu bijvoorbeeld de Brusselse Stadstol. U hebt daar ongetwijfeld van gehoord. De Brusselse regering heeft het voornemen om in Brussel voor automobilisten die haar grondgebied opkomen, om daar een stadstol uh, te heffen. De Brusselse regering kan dat ook perfect doen, want die bevoegdheid is ooit opgesplitst en dat is volledig juridisch gezien haar eigen autonome bevoegdheid. Maar wat zie je dan? Ja, meteen staan de Vlaamse en de Waalse regering op hun kop. Want ja, wat dan met al die Vlamingen en die Walen die allemaal in Brussel gaan werken en die plots ook die tol moeten, moeten betalen? En ze hebben natuurlijk een punt. Die beslissing van Brussel heeft een belangrijke impact op de rest van het land. En eigenlijk erkennen zelfs de Brusselse politici dat. Want die zeggen zelf ook eigenlijk van ja, misschien is het niet helemaal ideaal als we daar nu helemaal op eigen houtje over beslissen. Dus eigenlijk is iedereen het eens dat men zo'n beslissing over, over stadstol of kilometerheffing, ja, dat men dat best samen beslist ineens voor heel het land. Wat betekent dat concreet? Ja, dat betekent dat die drie regeringen zullen moeten gaan samen om daarover te onderhandelen en een gezamenlijke oplossing te vinden. Maar ja, drie regeringen die samen zitten, dat zijn eigenlijk ook op dit moment negen verschillende partijen die samen zitten. Er zijn negen partijen verspreid over die verschillende regeringen. Ja, en het is niet altijd gemakkelijk om een akkoord te vinden tussen partijen die in dezelfde regering zitten, maar akkoorden vinden tussen partijen die in verschillende regeringen zitten en die dus eigenlijk ook oppositie voeren tegen elkaar, ja, dat is eigenlijk nog net iets moeilijker. Maar goed, ja, het, uh, het moet nu eenmaal uh, gebeuren. Partijen, daar heb ik al een aantal keren over gehad. Ook rond ja, ook die partijen is er eigenlijk wel een beetje een unicum in ons federalisme tegenover andere federale landen. In de meeste andere federale staten heeft men federale partijen, dus partijen die zich eigenlijk richten tot alle bewoners van, uh, van het grondgebied, van het land. In ons land hebben we dat eigenlijk nauwelijks. Wij hadden ooit uh, Belgische partijen, de traditionele partijen waren op Belgisch niveau georganiseerd, maar die zijn opgesplitst. In de jaren 1960 en 1970 zijn, uh, hebben we een, uh, ja, een aparte Vlaamse en Franstalige socialistische, liberale en christendemocratische partij uh, gekregen. Omdat ons land ook ingedeeld is tegelijkertijd in provinciale kieskringen, heeft dat ook wel een gevolg voor die verkiezingen en voor de kiezers. Want dat betekent dat je als kiezer eigenlijk enkel kan stemmen op de partijen uit je eigen taalgemeenschap. Ik woon bijvoorbeeld in, uh, in Antwerpen, ja, ik kan enkel voor Vlaamse partijen stemmen. Dus ja, die partijen kunnen eigenlijk een heel land besturen, maar moeten bij verkiezingen toch enkel verantwoording afleggen aan de helft van dat land. En ja, die kiezers ja, die kunnen eigenlijk enkel maar hun stem uitbrengen over de helft van de partijen die hen besturen omdat sommigen dat een democratisch probleem vinden, stellen ze bijvoorbeeld voor om een federale kieskring te creëren. Dat zou een kieskring zijn die het hele land bestrijkt, zodat je in het hele land ook op dezelfde kandidaten kan stemmen. Sommige partijen zijn daarvoor, anderen zijn daartegen. Die zeggen bijvoorbeeld van, ja, dat zou eigenlijk tegen de lijn van de geschiedenis ingaan hè, om een soort federale kieskring te maken. Nu goed, zowel de voorstanders als de tegenstanders onder de politici die, die laten hun standpunt vaak ook natuurlijk wel afvangen van iets anders. En dat is iets waar ze altijd rekening mee houden als ze een kieshervorming niet moeten steunen. Dat is natuurlijk ook de vraag van, ga ik daar stemmen mee winnen of ga ik daar stemmen mee verliezen? Zo'n federale kieskring is één van de voorstellen om ons land verder te hervormen. Maar er zijn er natuurlijk heel veel. Zeker rond de bevoegdheidsverdeling is er echt wel, uh, ja, is er echt wel heel veel uh, discussie onder de verschillende partijen. Sommigen willen België verder opsplitsen hè, en uh, bijna alle bevoegdheden aan de deelstaten geven. Dat wordt dan vaak confederalisme genoemd. Nog een stapje verder is natuurlijk om heel het land meteen op te splitsen en in de plaats nieuwe onafhankelijke staten te creëren. Dat is dan separatisme. Het zijn vooral de nationalistische partijen die, die dat soort voorstellen uh, verdedigen. Opmerkelijk is dat er voorbije jaren er ook wel een aantal partijen en politici zijn die in de andere richting willen gaan. Die zeggen van kijk, ja, misschien moeten we bepaalde bevoegdheden terug op het federale niveau brengen, die we vroeger hebben opgesplitst. Herfederaliseren heet dat. Dus het is niet zo gemakkelijk om daar eigenlijk echt een compromis tussen te vinden. Ook over de architectuur zelf van onze federale staat, die gewesten en die gemeenschappen, ja, ook daar wordt over nagedacht, ook daar zijn voorstellen. Er zijn bijvoorbeeld steeds meer politici die zeggen van ja, die dubbele structuur, dat is inderdaad hetgene dat het allemaal zo complex maakt, laten we daar uh, komaf mee maken, laten we gewoon vier deelgebieden creëren, dat zouden dan de, de huidige drie gewesten min of meer zijn, plus dan de Duitstalige gemeenschap die een soort upgrade zou krijgen tot een echt volwaardig uh, deelgebied. Dat lijkt toch inderdaad veel simpeler. Duidelijk vier deelgebieden, gebaseerd op een grondgebied, die allemaal rustig hun eigen ding kunnen doen. Het lijkt simpeler, maar. Ja, als je dan eens goed gaat luisteren naar de politici die dat voorstellen hè, en hoe ze dat dan precies zien functioneren, ja, dan merk je dat het toch eigenlijk ook wel weer complexer wordt. Hè, want dan zegt men van ja, maar ja, er moet natuurlijk wel een belangrijke band tussen Wallonië en Brussel bestaan en tussen Vlaanderen en Brussel. Dus er moeten toch nog dingen samengedaan worden en dat Vlaamse onderwijs moet toch in Brussel blijven. Bon, uiteindelijk ja, is maar de vraag of dat dan in de praktijk ook echt zo simpel zal zijn als het lijkt. Alleszins... Onze politici zijn nu alweer terug zwaar aan het nadenken over een zevende staatshervorming. Het lijkt soms een beetje een oneindig continu proces. Een soort perpetuum mobile, zou je het kunnen noemen. Hoe loopt dat? Onze politici stellen vast... Oei. Ons systeem is echt wel te inefficiënt, te duur, te complex. Er is bijna niemand die eigenlijk nog precies begrijpt hoe het functioneert. Dat kan niet meer. Wat is de oplossing? Een grote nieuwe staatshervorming. Nu gaan we het land echt deftig hervormen. Ja, dan krijg je jarenlang energie die daar naartoe gaat. Alle politieke aandacht wordt daarop gevestigd. Dat gaat meestal ook gepaard met allerlei crisissen, met regeringen die niet kunnen gevormd kunnen worden enzovoort. Politici, partijen in, in, in kastelen enzovoort. En dan uiteindelijk, oef, dan is ze er die grote nieuwe staatshervorming, na veel bloed, zweet en tranen. En wat stellen onze politici dan vervolgens vast? Oei, nu is het eigenlijk nog duurder geworden. En nog inefficiënter. En nog complexer. Nu zijn er nog minder mensen die alle details van ons systeem begrijpen. We moeten daar iets aan doen. Wat is de oplossing? Een grote nieuwe staatshervorming natuurlijk. En zo zijn we dan weer opnieuw uh, vertrokken. En elke keer zeggen politici, maar deze keer gaan we het anders doen. Deze keer gaan we coherente bevoegdheidspakketten maken. Deze keer gaan we echt een veel democratischer en helderder structuur maken. Maar ja, zo'n staatshervorming is altijd een akkoord tussen veel verschillende partijen. Intussen zijn er al acht verschillende partijen nodig om aan de benodigde meerderheid te geraken om de grondwet en de bijzondere wetten te wijzigen waarin onze staatsstructuur geregeld is. Ja, en al die partijen die hebben allemaal hun eigen visies, maar ook hun eigen belangen, soms ook zuilbelangen en al die dingen, uh, allemaal hun eigen ideeën. En ja, daar moet dan een compromis tussen gevonden worden. En ja, onvermijdelijk is zo'n compromis natuurlijk heel vaak heel ingewikkeld, heel complex. Dus ik vrees dat het een beetje een illusie is hè, dat we ooit via zo'n proces van staatshervorming de ideale democratische federale staat zullen bereiken. Het is wellicht even illusoir als dat onze Franse zuiderburen ooit alle finesses van dat systeem zullen begrijpen. Maar niettemin moeten we erover blijven nadenken en niettemin moeten we hopen dat we in de goede richting kunnen blijven evolueren met ons Belgisch federalisme. Dank u wel. Thank you.